Ben jij die kleuterleerkracht die meer wil weten over de ontwikkeling van het jonge kind en over wat deze ontwikkeling zo specifiek maakt? Of wil jij meer weten over het spel en hoe een kind zich daarin ontwikkelt en wat jij daaraan kan toevoegen of inbrengen? Of wil jij je eigen vaardigheden versterken in het onderwijs aan het jonge kind? Schrijf je dan in voor onze opleiding kleuterexpert, want daar gaan we werken aan een stuk kennis... En het versterken van vaardigheden. Doe!